Kijk waar die aimt. Wa waar aim je? Dude! Hallo jongens, mijn sleutel kijken naar deze goed nieuwe video op mijn kanaal GRK. Je moet gewoon die ene aanzetten. Kom je in hek vrij op lobby's en dan kan je, je gewoon fucking chill iedereen killen. Oké, okay, tuurlijk. T-base, low hp met een Niet hem. De laatste T-base, waarom Ik re ren gewoon een T-base? Chill. Jij ja, wou terug naar. Wow yo, die was echt geef. Ja hij zit daar. Nee, geef die EWP aan mij. Is er nog een of zo? Dat alles. Ik het dan snap nee. ik was Ik was achtergekomen dat het eentje gewoon helemaal is niet het AFK. Nee. Nee. Nee. Dus hij gaat sowieso niet challenge hij gaat ergens heiden. Maar wij hebben allebei een AFP, dus hij ja. Ah. ja, eentje wel. Maar ja, die is een fucking low als hij die gewoon even snel doodschiet. Oké, okay, hij is geef met de AWP, dat heb ik nu al gezien. Kijk waar die aimt. Wa waar aim je? Dude, wat gebeurt er met zijn game? <laughs> ik weet niet. Ik. er niet. We doen niks. Staat. Staat. weet ik, Welke was het groen? Wie is er? Dat is er niet Ik gaat er mis? Wat gaat er mis? Wat gaat er mis? gaat ik dacht ik ben er eindelijk doorheen, maar nee, daarnaast het weer een AWP. Ik ben gehuild, headshot. Ja, maar ik zag geen bloed van eraf afkomen. Er staat ook in de is dood zwart. Iemand kan lower. Wat the fuck, waar is die, waar is die AWP duwt? Geef me AWP. Oké, okay, geef me die m oh, Oké, okay, ja, dat bedoel ik. Ik zei het nog! Ik zei het nog! Het liefst als een... oh. wauw en wie gooit nou weer de bom op span stelje fucking auto-snipe nu? No? Ja, yeah, ik weet niet. Die, die beuk had ik ook een keer. Oh mijn god, dit is fucking geniaal! Ik kan alles zien wat niemand anders kan doen. B Oh, they're all mid One is low HP Come on Nice Shot, shot, shot Don't shoot Shed the plant, he's in the plant inside Well, uh, shot, shot Short, last one shot Now He's behind the box After the box I going yes. Nice Push me I'm sorry Written. Bomb down to